Goeiedag, dit weekend is het heerlijk weer om in de tuin aan de slag te gaan. Het wordt niet te warm, er zijn wolkenvelden en zonnige momenten die elkaar afwisselen. En dat betekent ja, prima weer om buiten te zijn. En hou je niet van tuinieren, kan je ook heerlijk andere dingen gaan doen. Ja, dat het niet al te warm wordt, dat komt omdat we te maken hebben met een noordwestelijke stroming. In stand gehouden door een hoge drukgebied dat zich boven de oceaan bevindt. Er wordt wat koelere lucht aangevoerd vanaf de Noordzee en daardoor worden de temperaturen enigszins gedrukt. Maar het hoge drukgebied gaat wel aan de wandel en dat trekt de komende dagen langzaam maar zeker richting Nederland. En daardoor zal de stroming gaan veranderen en zien we ook vanaf maandag duidelijk hogere temperaturen in onze omgeving. Het hoge drukgebied zorgt er ook voor dat de kans op neerslag erg klein zal zijn de komende tijd. Hoewel er zaterdag misschien nog een enkel licht buitje kan gaan vallen. Ja, temperaturen van zo'n 19 tot 23 graden. De laagste temperaturen zien we terug in het noorden van het land op zaterdag. In het zuidoosten van het land kan het nog 22 of 23 graden gaan worden... Wolkenvelden dus en af en toe ook zonnige momenten. De zaterdagmiddag, dan zou het best wel eens mee kunnen vallen met wat meer ruimte voor de zon. Overigens, een enkel wolkenveldje kan net dik genoeg zijn voor een licht buitje, maar op de meeste plaatsen zal het droog blijven. De wind waait uit het noordwesten en zondag draait die wind misschien nog wel wat meer door naar het noorden. Temperaturen komen dan nog wat lager uit, 18, 19 graden in het noorden, maar met name landinwaarts 19 of 20 graden. Dat is echt wat lager dan de zaterdag en dat komt ook omdat ik nu voor de zon, nog wat meer bewolking verwacht. Ja, die bewolking kunnen we ook mooi terugzien in deze grafiek. Juist in het weekende zien we veel grijstinten en dat betekent vaak veel bewolking. Maar vanaf maandag komt er steeds meer geel in de verwachting. En dat betekent juist dat de zon meer ruimte gaat krijgen. Het ziet er volgende week echt wel zomers uit van tijd tot tijd met flinke zonnige perioden en ook zomerse temperaturen. Kijk maar eens. Op dinsdag en woensdag de kans op 25 graden in het midden van het land is al vrij groot. In het zuiden is die kans nog wat groter. Dan krijgen we op donderdag en vrijdag weer een soort van dipje. Wat meer bewolking zal er dan aanwezig zijn. Maar als ik dan een stapje opzij doe, dan zien we dat het weekende daarop de kans op 25 graden weer erg groot wordt. En dat niet alleen, zelfs de temperatuur boven de 30 graden, die neemt geleidelijk aan toe. Dan zou het wel eens echt heet kunnen gaan worden. Fijn weekend.